Welkom bij het nieuws. Vandaag varen we uit met de geschiedenis der boten, de Titanic. Hij vaart vandaag opnieuw uit en we hopen dat hij niet zinkt. Hallo, hoe voelt het om nog eens op de Titanic te zitten? Um, ja, deze is wel leuk om te doen. Uh, het haarbeleven met Jack. Um, Daar maak je geen twee keer mee. Hè? Uh, jammer genoeg gaat een, uh, Jack dood. Dus het um, is leuk dat we dat een, een tweede keer kunnen doen. Uh, dan zie ik hem nog een keer terug. Ja, ik vind het heel tof. Vooral uh, dat ik nog een keer doos ga. Dat is echt uh, een hele ervaring. Ja, Hebben jullie geen schrik dat de Titanic nog eens op een ijsberg gaat botsen? Ja, we, we, we, nu varen we echt gewoon op, uh, op naar die vier. welke dat weet ik eigenlijk niet. Maar Volgens mij gaan hier geen ijsblokken drijven, dus volgens mij overleven we deze wel. En wat vindt u ervan om op de Titanic te zitten? Zalig, heel romantisch. Hebt u geen schrik om ook te zinken? Ik wel, ja. Ik niet meer, nee. <laughs> en hoe kwam u er dan op als u schrik heeft om toch met de Titanic mee te gaan? Om eh, te overwinnen. Ik vind het gewoon zalig. De wind, de zee, Allee, ja, ik vind het gewoon zalig om hier op te zitten. Heb je al veel mooie dingen gezien? Ja, het en zo, de groene lucht. Al ja. de dieren mankeren nog. <lacht> Op het idee om met de Titanic mee te gaan, Nou, we wilden altijd al zo'n reis maken, dus uh, dit is een droom die uitkomt. Ja. Hebt u al mooie dingen gezien op de Titanic? Ja, heel veel inderdaad. Mooie aan de wal, mooie gebouwen en uh... oh, ja. veel ijsbergen. Ja. Maar uh, prachtig, ja. En hoe voelt het nu om de Titanic te besturen? Ik denk, goed zeker, zijn, hè? Nee. Hebt u geen schrik dat hij de boot zal laten zinken? Nou, dan mogen ze niet. Hè. We doen dat al lang, hè? We waren hier al twintig jaar rond, dus zo vrienden moeten lukken vandaag, hè? Bye again. Mijn hart is wide dat is zo'n no pijn. Al mijn dupes hebben.